Dit filmpje geeft een korte uitleg over de organisatiepagina. Eén persoon van de organisatie krijgt toegang. Het is belangrijk om veilig om te gaan met de gegevens en de toegang tot je organisatiepagina te beperken tot één persoon. Je komt als je ingelogd bent op dit venster terecht. Hierboven zie je de organisatieoverzicht en statistieken. Laat ik eerst even iets uitleggen over de organisatieoverzicht. Nou, dit is een testorganisatie met drie invulmomenten. Uh, bij elk invulmoment krijg je eigenlijk de gegevens. Laten we even kijken in september. Er zijn 19 mensen lid van deze organisatie en daarvan hebben 14 mensen de vragenlijst afgemaakt. Van die 14 mensen zie je meteen eigenlijk een kort overzichtje naar wat zijn de hoogste scores in de profielen. Nou, van die 14 hebben 6 mensen het hoog gescoord als consument, 5 als verzamelaar, 1 als strateeg, 2 als netwerker en 0 als producent. Uh, ga je nu naar de statistieken, dan zie je dat hier eigenlijk terug. 6 consumenten, 5 verzamelaars, 1 strateeg en 2 netwerkers. Nou, wat kun je nog meer? Even terug. Je gaat naar de datalijsten. En, uh, aan de linkerkant komen dan alle e-mailadressen van jouw uh, organisatie, de mensen die meedoen met het onderzoek. En hierboven zie je weer de vijf profielen. Stel dat wil je weten van nou, wie was nou het hoogste scoren in consument? Nou, dan ga je naar het pijltje hier. Uh, nu gaat hij even sorteren. En als die naar beneden staan, zie je hier eigenlijk degene die het hoogst gescoord heeft als consument. Nou, wil je dat ook doen voor verzamelaar, even terug. Dan ga je naar verzamelaar, één keer, twee keer klikken en dan komt degene bovenaan die het hoogst gescoord heeft als verzamelaar. Dus dit is eigenlijk een handig venster om even te checken van wat zijn nou de speciale mensen die hoog scoren in bepaalde profielen. Nou, dan ga je naar de statistieken. Nou, deze heb ik al kort uitgelegd. Dit is een extraatje, verschil tussen mannen en vrouwen in je organisatie. Nou, in dit geval uh, hebben de vrouwen bijvoorbeeld beter gescoord als verzamelaar. Eigenlijk zien we dat de vrouwen in, alleen als consument minder gescoord hebben, maar zowel in verzamelaar, strategie, netwerken als producent hebben de vrouwen het uh, beter gedaan in de profielen. Um, nou, wat zegt dit? Het is een gemiddelde score, dus het geeft aan het gemiddelde score die je kunt halen per profiel. Dus in dit geval hebben de mannen 62% van het gemiddeld gehaald van het totaal aantal punten bij consument. Nou, dit is in het kort even de uitleg over de organisatiepagina. Heb je nog vragen? Trek rust even aan de bel en mail naar info.mediaprofiel.nl